De Smeg C9-IMX9 is een 90 cm breed inductiefornuis met strak design, uitgevoerd in het roestvrijstaal. Bovenop bevindt zich de kookplaat met vijf zoneloze inductiezones. De zones worden bediend met de draaiknoppen voorop, dus niet op de plaat zelf. De zones hebben een eigen boosterfunctie. Hiermee krijgt de zone tijdelijk een hoger vermogen. Daarnaast hebben de zones ook pandetectie. De zone herkent waar de pan staat en hoe groot deze is en kan zo de inductie efficiënter toepassen. De bediening is uiterst simpel. Hoe verder de knop naar rechts wordt gedraaid, hoe groter het vermogen. Op dit paneel bevindt zich ook de ovenbediening. Met de ene knop selecteert u de ovenfunctie, met de andere knop de temperatuur. Met de klok kunt u de oven programmeren. De oven heeft een inhoud van 115 liter en wel 10 verschillende functies. De wanden zijn dankzij het materiaal makkelijk schoon te maken en de deur is van driedubbel glas. Zo blijft de warmte binnen in de oven en wordt de buitenkant niet heet. Binnen in de oven vindt u meerdere bakplaten, een draaispit dat gebruikt kan worden in combinatie met de grillstand en meerdere bakroosters. Dankzij de dubbele ventilator achterin Wordt bij hete lucht de lucht gelijkmatig door de oven verspreid. Onderin bevindt zich de eenvoudig te openen, tap to open opbergruimte met het kenmerkende logo van Smeg. U opent de klep door erop te drukken. Ideaal voor het opbergen van bakblikken of roosters die u niet gebruikt. Houd er wel rekening mee dat dit een meerfase fornuis is.